van de dagen Watercursus. Eigenlijk uh, um, even bedanken voor, uh, voor de gasten. Hij een En in hebben wij de Vlade A <Oklahoma> en yeah. de Basgemeester. A. Ragen, A En een Een beetje bosje van ons en dit bosje is een uh, petgat ik heb gehoord dat er in de oorlog nog uh, turf is uh, gegraven en een petgat herken je dat, dat er legakkers uh, zijn deze pool die was hier niet dit water komt wel van onder, van de kwelwater deze pool hebben we laten graven eigenlijk omdat we uh, zand nodig hebben, hadden voor uh, bij de stallenbouw en om het pad, uh, zand onder het pad uh, te leggen waar we voor een deel overheen, overheen zijn gelopen en toen hebben we hem ook wat uh, dieper uh, gedaan omdat het ook wel leuk is uh, oh, om, een pool, uh, om, te zwemmen. om een pool te hebben. En je, je zou hem in kunnen zien, maar ja, daar de heeft alles iemand tegen Nooit wel. terug dat zal. vangen. Nee, we moeten een beetje van Ja, dat, dat, dat, wel nee, dat is misschien zo. Een Niet zo. ook een Ja, Nou, Als iemand de bakjes weer rustig ja, terug wil gooien, dus niet poons, maar even echt de beestjes rustig loslaten. Gieten. Je bent nog Eigenlijk daar vooruit. Die wordt weer door het waterschap, maar we hebben ook wel eens tijdje gehad dat. Is een Ah ja, we hebben een project lambo gedaan en we hebben hier alles getraineerd. Alleen, uh, dat wist ik nooit dat je denkt dat er daarnaast wat water waterafvoer is. Want als je water vast wil houden, is drainage ook heel mooi. Als die sloot omhoog gaat, dan komt eigenlijk de hele waterkweld hebben ze nu wel al de dus Er zitten een paar meetpunten nog bij de stuur zitten uh, een sms klikken, en Die vertelt hem ook dat is daar in het land klikken en die vertelt hem ook dat hij zegt... als het water daaromhoog omhoog is die in het land ook een dat water uh, mee, In de stal daar stond dat jij het voorbeeld is voor een jek die je voelde. Ja, ja, hoek nou ja. Hoe wordt het praktisch daar? Nou? Hier zitten wat kunstnetjes. Maar hier wel. Daar zit het niet. Wij zitten nu in een doel van ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik,